Hallo. Vandaag zijn we bij het Rietveld van het grote Rietveld van Antwerpen. Um, het grote Rietveld is een van de grootste Rietvelden van Vlaanderen. Jullie kunnen al een stukje mee bewonderen met mee. <truid> We zijn langs verschillende paadjes geweest en zo hebben we altijd nieuwe verschillende natuurgebieden ontdekt. Als eerst kwam we bij een bosachtige streek, daarna kwam we bij een duinenstreek en daarna gewoon rietveld. Wow. Wat een prachtige einding van een keer.